Goedendag, ik ben Saskia Bakker van de Partij voor de Dieren. De Partij voor de Dieren wil de taken van het waterschap op een duurzame manier uitvoeren... ...met meer aandacht voor dieren, natuur en milieu dan nu het geval is. Wij willen een verbod op de vrede muskusratten vallen... ...waarin de muskusratten een langzame en pijnlijke dood sterven. De muskusrattenbestrijding is geldverslindend en de effectiviteit ervan is nog nooit aangetoond. Dat geld kan beter besteed worden aan de bescherming van dijken en preventieve maatregelen. Verder willen we ons onder meer inzetten voor visvriendelijke gemalen en stuwen, strengere controles op gebruik van bestrijdingsmiddelen en willen we dat de grootste watervervuilers het meeste gaan betalen. Vind jij ook dat er meer rekening moet worden gehouden met dieren, natuur en milieu? Kies dan op 18 maart Partij voor de Dieren.